Ja, ik ben namelijk echt gek op vrouw. Ik vind vrouw het mooiste wat er is. Ik, ik geloof niet in God, maar als ik hem laat het komen, ik bedank hem er gewoon voor. Dat ik, ja, ik kan hem dan doen. Zo mooi vind ik. Maar dan denk ik ook wel, hij heeft ook wel zijn daar gehad.